Mijn naam is Tila Pronk, ik ben universitair docent sociale psychologie aan de Universiteit van Tilburg en ik werk sinds 2014 in Tilburg met heel veel plezier. Uh, mijn onderzoek richt zich voornamelijk op liefde en relaties. Dat is mijn specialisme. Uh, zo doe ik bijvoorbeeld onderzoek naar hoe mensen op lange termijn hun relatie goed kunnen houden. Dus hoe werkt vergeving? Um, wat zijn risico's om vreemd te gaan, bijvoorbeeld? En de laatste jaren heb ik ook heel veel onderzoek gedaan naar de beginfase van relaties. Ik heb bijvoorbeeld speeddate-onderzoek gedaan en ook heel veel online date-onderzoek. Uh, om te kijken hoe aantrekkingskracht nou precies in zijn werk gaat en waarom mensen bepaalde keuzes maken. Als Bijvoorbeeld aan kinderen zijn. Ik geef uh, twee eerstejaarsvakken um, hier aan de universiteit: uh, Inleiding Psychologie voor Maatschappijwetenschappen en Introduction to Psychology for International Students. En, uh, dit zijn dus vakken die gaan over inleiding in de psychologie en dat is een thema waar ik heel erg graag uh, met heel veel passie en enthousiasme over vertel. Uh, mijn eigen onderzoek speelt daar ook wel een klein rolletje in, uh, het thema liefde en relaties, maar uh, het is echt veel, een veel breder thema. Het gaat echt veel meer over, uh, over uh, verschillende aspecten van, van de psychologie. Um, wat ik heel erg leuk vind aan deze vakken is dat ik ze mag geven aan eerstejaarsstudenten. Studenten die toch eigenlijk nog maar net uh, kennis leren maken met het universitaire leven. En um, ja, ik vind het heel erg leuk om ze nu al in hun eerste jaar een beetje enthousiast te maken voor het werk als, als onderzoeker aan de universiteit. Nou, ik vind het heel erg leuk om les te geven en uh, ik zie mezelf als een hele enthousiaste en ook erg betrokken docent. Een uitdaging en een beetje, misschien een beetje een valkuil bij het geven van grotere eerstejaarsvakken is natuurlijk dat studenten in een grote groep een beetje anoniem kunnen zijn en ook een wat passieve rol aan kunnen nemen. En um, ik probeer eigenlijk altijd in mijn colleges om ze een actieve rol in te laten nemen. Dat doe ik door heel veel vragen te stellen en ze ook opdrachtjes te geven tijdens de hoorcolleges. Om ze echt, echt te activeren. En ik merk dat dat heel goed werkt. Soms moeten ze in het begin een beetje wennen, maar na verloop van tijd merk ik echt dat studenten ja, heel actief en betrokken worden. En dat is eigenlijk precies mijn doel. Nou eerlijk gezegd zag ik er best wel tegen op om een onderwijs te geven in coronatijd. Omdat... Voor mij het allerleukste aan het geven van onderwijs is het contact maken met studenten. En contact maken werkt natuurlijk het allerbeste als je elkaar ziet en elkaar kan ontmoeten. En ik vind het altijd heel erg leuk als ik uh, hoorcollege heb gegeven dat studenten dan na afloop naar me toe kunnen komen. me persoonlijk vragen kunnen stellen. Ja, en Dat vind ik juist echt uh, een van de hoogtepunten van mijn onderwijs. En dat was dit jaar natuurlijk helemaal anders, omdat het onderwijs uh, volledig online moest. Um, ik heb er heel goed over nagedacht wat nou de beste vorm was voor mijn uh, vakken. Uh, hoe ik die dan het beste online vorm kon geven. Ik heb ervoor gekozen om de hoorcolleges van tevoren op te nemen. Maar ze op te delen, eigenlijk op te knippen in kortere stukjes. Dus niet een hoorcollege van anderhalf uur in één keer bam online gooien. Maar uh, kortere uh, stukjes, bijvoorbeeld zes verschillende onderdelen bij een hoorcollege, allemaal ingedeeld op thema, zodat het wat meer behapbaar werd voor studenten. En ze ook echt hun eigen moment konden kiezen om die verschillende uh, hoorcollegeonderdelen te bekijken. En naast die hoorcolleges uh, heb ik ook geprobeerd om zo goed mogelijk een setting te creëren waarbij studenten wel degelijk echt contact met mij kunnen maken. En dat heb ik onder andere gedaan door wekelijkse Zoom-sessies te organiseren. Q&A, vragen sessies, waarin studenten eigenlijk alles konden vragen over de stof wat ze wilden. En ook waarin we gewoon met elkaar in gesprek konden gaan. En waarin studenten ook konden zeggen waar ze mee zaten of waar ze tegenaan liepen of als ze zorgen hadden. En ik merkte dat eigenlijk al best wel snel in het begin dat dat heel goed werkte dus studenten die kwamen ook echt op die zoom sessies af die waren niet verplicht maar ze waren er wel en uh, er ontstonden ook echt gesprekken studenten stelden veel vragen en ja ik heb echt het idee dat we op die manier uh, ja wel daadwerkelijk contact met elkaar hebben kunnen maken nou poeh, dat vind ik wel een hele lastige vraag om, uh, om te beantwoorden um, nou laat ik zeggen dat ik allereerst uh, heel erg uh, vereerd ben uh, dat ik uh, nu voor de derde keer al uh, verkozen ben tot beste docent van TSB dat vind ik al echt een enorm groot uh, compliment uh, dat geeft voor mij aan dat ik op de goede weg ben in, uh, in mijn missie uh, mijn persoonlijke missie om een hele goede docent te zijn uh, en ook mijn missie om mijn passie en, en enthousiasme voor psychologie maar ook voor wetenschappen in, in het algemeen om dat over te brengen aan studenten en ja, voor mij de meest waardevolle ervaring is uh, als ik na afloop zelf van studenten hoor dat ze dingen hebben geleerd van mijn cursus. Dat ze meer inzicht hebben gekregen in maatschappelijke problematiek, maar ook in hun eigen leven. En dat, dat krijg ik heel vaak terug en dat ontroert me dan echt. Voor mij gaat het uiteindelijk daarom. Maar goed, als ik uh, nu ook uh, uh, de, de titel van beste docent van Tilburg University mag binnensleven, dan ben ik natuurlijk wel heel erg gelukkig. Dus uh, ja... Let's hope so!